Binnenkort weer naar de sportclub. Elkaar ontmoeten. Weer naar echte wedstrijden. Oh, wat missen we het, hè? Raak je vuur niet kwijt. Blijf in beweging. Energie maakt energie. Want voor je het weet, gaan we weer samen juichen. Voelen, winnen. Soms verliezen, maar vooral genieten. Dus hou vol, kop op, blijf fit en steun je club. De jongeren mogen nu weer en straks hopelijk iedereen. Sport doet iets met je.